Wie vandaag in de marketing- en communicatiesector werkt, is zich zeer bewust van de snelheid waarmee we moeten kunnen communiceren. En dat is niet altijd evident. We hebben nood aan eenvoudige tools waarmee we branded content kunnen maken en publiceren. SparkPost beschikt over alle gangbare formaten voor diverse social media-platformen, waarin we grafische layouts kunnen maken en exporteren als beeldmateriaal. Met SparkPage zijn we in staat om longreads en landingpages te maken, terwijl we met SparkVideo ons verhaal kunnen gaan vertellen aan de hand van beeld, tekst, video en animatie. Klinkt dat als muziek in uw oren? Schrijf u dan vandaag nog in voor deze opleiding.